Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik sta hier naast Homi en ik wil graag een PTP gaan uitvoeren. Maar wat is een PTP? PTP staat voor pull the plug. Wat in het simpel Nederlands vertaald betekent: trek de stekker eruit. Als je een PTP gaat uitvoeren, trek je de stekker uit Homi. En wacht je ongeveer 10 minuten. In deze 10 minuten kan alle spanning het homies lijfje lopen en wordt Homi weer helemaal zen. Na 10 minuten steek je de stekker weer in Homi. En Homi zal weer beginnen met opstarten. Wacht nu vervolgens nog 10 à 20 minuten totdat Homi helemaal is opgestart. Als is klaar is met opstarten, heb jij je PTP met succes uitgevoerd. Vond je dit nou een leuke video, doe even een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En als je toch bezig bent, druk meteen even op dat belletje. Dan krijg je elke keer een notificatie als ik weer een nieuwe video plaats. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie graag weer bij een nieuwe video.